Vanuit de auto vandaag gaan we op weg naar Sittard en naar Maastricht. Wat heb jij gekocht? Mia al camera. dus we zitten we in Maastricht, net even op het terras gezeten. Nou, loop even door de stad. Dit is wel een heel mooi hoek. Dit is een mooi stukje Maastricht dit. Daar achter zie je de oude binnenstad. En wij gaan, als de camera mee wil draaien. Ja. We lopen daarheen, daar is het oude... Of het, het Sphinx kwartier, de oude Sphinx fabrieken, wat ook erg leuk is ontwikkeld. Een beetje à la Stripe S in Eindhoven. We pakken nog even het laatste uurtje zon mee in mijn hometown Sittard. Ik ga gelijk even wat eten. En volgens mij is dit Zef de mols op een burger schilder. En hier lopen we over de stadswal van Siddert. En dan wil ik een heel interessant verhaal vertellen wat dat is, maar ik, ik heb geen idee Van mijn oud klooster ofzo. Ik zal het opzoeken. Daar kan ook een zomaar. Maar voor mij is het gewoon open. We ja, een... met... Mooie binnenplaatsje. dit hè? Kip. kip met saté en rijst, en voor mij een cheeseburger. We gaan wel eten als wat koud. Yes, heerlijk gegeten sint Lekker lekkere uh, cheeseburger en kip-saté, en nu gaan we op weg naar de auto. Ruikt lekker. Yes, hij staat er nog.